React, zoals u het framework waarschijnlijk nooit gebruikt heeft of zult gebruiken, een logische vraag van uw kant zou dan kunnen zijn, waarom zou ik dan deze video bekijken? Nu, ten eerste het is het een vrij land, dus u mag altijd deze video stopzetten en iets interessanter gaan bekijken, maar misschien dat het ook wel interessant is om eens te kijken wat er achter de schermen gebeurt van React. We gaan hier niet naar de diepe krochten van het React-framework, hoe dat echt op het laagste niveau gebeurt, maar gewoon hoe kan ik React, hoe kan ik React gaan gebruiken binnen in een browseromgeving en daarmee bedoel ik rechtstreeks in een browseromgeving. Mensen die React al gebruikt hebben, die weten dat u React normaal gebruikt binnen in die Node.js-omgeving, waar dat dan uw uiteindelijke JavaScript-code zal gegenereerd worden. Maar laat ons een keertje kijken wat er zou gebeuren wanneer ik React rechtstreeks in die browser wil gaan, uh, wil gaan gebruiken. En daarvoor ga ik mijn Visual Studio Code gebruiken om een HTML document te maken. Nu wanneer dat ik React wil gaan gebruiken binnen in een browser, zal ik natuurlijk moeten zorgen dat dat React framework geladen wordt in die browser. En vandaar dat ik hier een CDN, een Content Delivery Network gebruik, om ervoor te zorgen dat die React-code hier geladen wordt. Ik zou React toch hebben kunnen downloaden als lokaal bestand en het dan lokaal inladen, maar een CDN is wat gemakkelijker. Nu weet u waarschijnlijk ook wel dat React uit twee delen bestaat. We hebben het algemene React-framework. En wanneer ik React wil gebruiken binnen in een browser, heb ik ook React DOM nodig. Dus vandaar dat ik hier ook ga laden. Wanneer u React zou willen gebruiken om iOS of Android applicaties te maken, heeft u React en React Native nodig. Wanneer u React wil gebruiken om een PDF document te maken, heeft u React en React PDF nodig. Wanneer u React zou willen gebruiken om een Word document te maken, gaan de meeste mensen u waarschijnlijk voor gek verklaren, dus ik zou aanraden van dat niet te doen. Goed, hoe kunnen we nu verder gaan wanneer we react willen gaan gebruiken binnen in die html pagina, moeten we ergens een element hebben waar dat we onze react code, onze react elementen kunnen gaan inhaken en daarvoor ga ik een div element maken met als id root. Dat is al een mooie eerste stap. JavaScript code schrijven in een script element en hoe zal die JavaScript code eruit zien? Wel ik ga beginnen met een react element te maken. Ik zal dat app noemen zoals dat dikwijls gebeurt. En om een React-element te maken, gebruik ik die React-omgeving element Net zoals we in JavaScript document.createElement element gebruiken om een HTML-element te maken, gebruiken we in React React.create-element om een React-element te maken. Laat u niet in de war brengen door de hulp die hier verschijnt. Visual Studio Code kent React niet wanneer ik met zo'n content delivery network bezig ben, omdat hij die code nog niet gedownload heeft, weet hij niet waarover het gaat. Dus dat kan me ook niet echt helpen. En de create element die u hier ziet, dat is daar de create element van, uh, van document.create element. Wat moet ik meegeven aan react.create element? Wel, ten eerste het HTML element dat gegenereerd moet worden wanneer ik die app ga gebruiken. Bijvoorbeeld een div element. Ten tweede, een, een, een object met de attributen die ik wil toevoegen aan dat div-element. Ik zou hier kunnen zeggen dat ik de classname gelijkstel aan test. En als derde, een, een content die ik kan meegeven. Bijvoorbeeld, uh, de voorbije maanden zijn financieel niet zo succesrijk geweest. Ik heb beslist om influencer te worden en wat reclame te maken voor Belgische weekbladen. Ik word betaald elke keer wanneer de tekst dag allemaal op het scherm verschijnt. Dus drie elementen die ik meegeef. Welk element moet er gegenereerd worden? Wat zijn eventueel de attributen? test? En wat is de inhoud van dat element? Goed, um, dat element moet nu terechtkomen hier binnen in die div met id root. Dat is een, een bruggetje dat ik nodig heb tussen mijn React-code en met HTML-code, dus vandaar dat ik daarvoor React DOM moet gebruiken. React DOM .render zorgt ervoor dat we uh, React-elementen kunnen toevoegen aan HTML. Als eerste element, of als eerste argument, moet ik mijn React-element meegeven. Als tweede uh, argument moet ik meegeven waar dat React-element ergens moet ingeladen worden. Document selector en dan hashtag root. Dat verwijst dus naar mijn div element dat hier staat. U had ook get element by id kunnen gebruiken natuurlijk. Oké, okay, save. En we gaan eens bekijken. bekijken in de default browser. En ik zie hier inderdaad dag allemaal verschijnen. Ik zou ook naar mijn developer tools kunnen gaan. En daar zie ik mijn elementen tree met mijn div class test. Dag allemaal class test, doet niks natuurlijk, want ik heb hier geen CSS ingeladen. Goed, dat is een heel primitieve manier om een element te maken. Meestal willen we nog wat code uitvoeren voordat we dat element gaan maken. En dan gaan we gebruik maken van een functie. Een functie hallo bijvoorbeeld. Laten we daarmee beginnen. Ik zou hier een lokale variabele voornaam kunnen declareren. Willekeurige naam karen. Een variabele, een constante eigenlijk, een achternaam. Is gelijk aan... Damen. Zo, en nu zou ik die tekst willen tonen in een React-element. Dat is hetgeen wat de functie moet gaan teruggeven. Return React.CreateElement. Als eerste argument zeg ik welk HTML-element moet gegenereerd worden. Een li-element bijvoorbeeld. Als tweede welke attributen. Ik heb geen attributen. Nul. En als derde de tekst. Ik Zou daar een interpolated string kunnen gebruiken in JavaScript: dollar accolades voornaam, sluit accolades, en dollar accolades achternaam, sluit accolades. op die manier. Als ik nu die hallo als child wil gaan definiëren van app, dan zal ik moeten zorgen dat ik hier die functie ga uitvoeren om die react create element uit te voeren. Dus hallo gevolgd door de call operator. Van javascript de twee ronde haakjes. Laat ons een keertje kijken wat er gebeurd is. Save, refresh, en ik zie hier inderdaad karen, dame binnen in een uh, div. Oh, misschien het best toch een ul van maken. Zo, dat is logischer, hè? Een li gebruiken binnen in een ul. Dus refresh. Dat wordt er een beetje met de marges gespeeld. Maar dan zie ik hier mijn ul-class test met een li met als tekst Karen Dame. Dus zo zou ik op die manier zou ik mijn uh, verschillende React-elementen kunnen gaan creëren. Maar dat is een heel omslachtige methode en is ook niet echt overzichtelijk wanneer ik die code zie. Dus vandaar dat men in de praktijk gebruik zal maken van wat men noemt JSX. En om JSX te gebruiken, moet ik een bijkomende library gaan inladen. En dat is de Babel library. Nu, wat is die Babel library? Als ik hier een keertje naar mijn, naar mijn browser ga. Hier is mijn browser. Hier is mijn browser. Um, en ik zoek hier naar Babel JavaScript. Dan zie ik dat Babel een JavaScript compiler is. En wat houdt dat dan in? Wel, u kunt dat gaan gebruiken om uh, moderne JavaScript te gaan omzetten naar uh, oudere JavaScript, zodat u dat in oudere browsers kunt gebruiken. Maar voor ons is de term JSX voornamelijk belangrijk. JSX, JS staat voor JavaScript. X staat voor, ik denk, extensible of extended. Het is dus een uitbreiding op JavaScript. En wat doet die uitbreiding? Wel, die uitbreiding die zorgt er eigenlijk voor dat ik binnen in mijn JavaScript HTML-tags kan gebruiken. En dat zal mijn code wel wat gaan vereenvoudigen. Ik ga dit eventjes uh, verwijderen, want ik ga mijn app eens herschrijven, zodanig dat die gebruik maakt van JSX. Uh, uh, dus uh, function app... En die functie die moet dus een React Create Element gaan teruggeven, maar ik ga geen React Create Element teruggeven. Ik ga dus JSX-code teruggeven. Bijvoorbeeld een div met, um, niet altijd dag allemaal, zijn. Yoopie bestaat niet meer, maar misschien als ze we mij ook wel willen betalen om reclame te maken voor Yoopie. En dan zal ik hier ook mijn app nu op de volgende manier gaan schrijven. En hier zien we dus in feite dat onze, onze React-elementen, dat dat een soort van uitbreidingen zijn geworden op HTML. Natuurlijk, div is een typisch HTML-element, maar app is dat niet meer. Maar door het feit dat ik JSX gebruik, kan ik dus zeggen, voer die functie app uit op deze plaats. Dat is in feite het wat hier staat. Dit zal nog niet werken. Save. En hier ga ik naar mijn code gaan en refreshen. Wat is er gebeurd? Als ik bij de console ga kijken, zie ik een token kleiner dan. Wat wil dat zeggen? Wel, u mag geen kleiner dan gebruiken binnen in JavaScript code. Nu zou uw um, instinctieve reactie of intuïtieve reactie kunnen zijn, maar we zijn toch JSX aan het gebruiken. Wel, u denkt misschien dat u JSX aan het gebruiken bent, maar voor uw browser is dit nog steeds een gewone script, dacht, en gaat hij dit nog steeds interpreteren met zijn standaard JavaScript engine. We moeten gaan aangeven dat deze code moet worden geïnterpreteerd door de Babel compiler. En dat doen we door een apart type mee te geven in dat script element. Text slash Babel. Dus zo geven we eigenlijk aan, dit moet niet geïnterpreteerd worden met een gewone JavaScript engine. Gebruik maar die Babel engine. Oké, okay, save. Refresh. En nu zie ik hier joepie verschijnen. Geen fout meer. Dat is echt wel een waarschuwing. Hè? Ja, u bent eh, baal aan het gebruiken in de browser. U kunt misschien best, misschien best eerst een pre-compilation gebruiken. Want, denk eraan, deze code moet nog altijd vertaald worden naar echte JavaScript-code. Want we kunnen in JavaScript geen kleiner-dan-tekens gebruiken. Dus vandaar dat ze zeggen, gebruik het zo niet. Hè? Dit is zoals u het nooit zult gebruiken, vandaar de titel van de video. Gebruik het zo niet, hè. Zorg ervoor dat die vertaling naar echte JavaScript al gebeurd is, voordat u de code inlaat in de browser. Vandaar dat we die NodeJS-omgeving nodig hebben. Oké, okay, dat ziet er al goed uit. Maar ik ga nog een stapje verder. Ik ga hier terug opnieuw naar mijn function hello. Zo. Waarbij dat ik mijn voornaam en mijn achternaam eigenlijk zou willen invullen. Maar ik ga dat niet hardcoded doen. Ik ga het op een andere manier doen. Um, nu, om te beginnen ga ik al direct de juiste return uh, geven. Ik wil hier een li-element teruggeven met karendamen slash li. En hier in mijn, uh, in mijn app ga ik een ul-element maken. En in plaats van als content yoopie mee te geven, ga ik daar mijn hallo-element invullen. Hallo. Maar ik ga al direct iets extra doen. Voornaam. Ik zal eens een andere naam nemen. Kristel, achternaam is gelijk aan Verbeke En ik moet die hallo nog sluiten. Dus ik zou graag mijn, mijn hallo element flexibel maken en via attributen kunnen meegeven welke naam er juist getoond moet worden. Nu, hoe kan ik hier aan die voornaam en die achternaam aan om dat hier binnen in mijn hallo te kunnen gaan gebruiken? Zodanig dat ik hier weer voornaam en achternaam kan zetten. En ik ga eens een argument declareren voor mijn functie. En om te weten wat er in dat argument zit, ga ik dat hier via console log iets afdrukken. Save en refresh. Er staat k en dame, maar belangrijk is wat er hier staat. Hè. Hoe worden die attributen meegegeven? Wel, hij zegt, ik geef eigenlijk die props, hè, want dat is hetgeen wat ik hier uh, aan het uh, bekijken ben. Die props is nu een object met een property voornaam en een property achternaam. Dus als ik de voornaam en de achternaam wil gaan invullen, const voornaam is gelijk aan props.voornaam. En const achternaam, is gelijk aan props En nu kan ik die hier gaan gebruiken binnen in mijn JSX. Daar straks hadden we dollar accolades nodig omdat we met interpolated strings bezig waren. Nu zijn we bezig met JSX. En vanuit JSX kan ik gaan verwijzen naar JavaScript variabelen door gebruik te maken van accolades. Dus voornaam, spatie, achternaam. Op die manier. Ik geef hier Crystal Verbeken mee. Eens kijken wat er gebeurt. In mijn browser. Crystal Verbeken, dat klopt. En ik heb hier inderdaad mijn UL met een LI. En binnen in die LI staat Crystal Verbeken. Dus op die manier kan ik ervoor zorgen dat ik uh, informatie ga meegeven. Kan ik mijn component hallo flexibel maken. En via die properties kan ik daaraan. Nu, meestal gaan we dat niet zo schrijven. En gaan we hier gebruik maken van Object Destructuring. Dus ik ga mijn voornaam en mijn achternaam in een object steken. Op die manier. En dan kan ik hier zeggen dat ik props gelijk kan stellen aan het object met voornaam en achternaam. Wat er eigenlijk op neerkomt, dat um, voornaam gelijk zal zijn aan props.voornaam en achternaam gelijk aan props.achternaam. Oké, okay. save. En het werkt nog steeds. Er verschijnt nog steeds kristelverbeken. Dus dat ziet, er al, dat ziet er eigenlijk al goed uit. Hè? Wat zou ik nog kunnen doen? Uh, wel, ik kan het ook wat eenvoudiger schrijven hier. In plaats van hier te zeggen: dit is props en dan ga ik props gelijkstellen aan voornaam-achternaam. Zien we in React ook dat we dikwijls ineens dat object hier tussen de ronde haakjes zetten. En dan kan dit allemaal weg. Save. En als ik terug naar mijn code ga kijken, dan zie ik nog altijd hetzelfde resultaat verschijnen. Oké, okay. um, de hallo-component is wat mij betreft nu in orde. Nu wil ik nog wat gaan doen met die, met die app-component. Ten eerste zou ik die hallo willen gebruiken om meerdere LI-elementen te genereren. Nu, om dat wat duidelijker te maken, ga ik uh, dit op meerdere regels schrijven, zoals we het in de praktijk ook zullen doen, en ik kan ISX-code op meerdere regels schrijven als ik ze tussen ronde haakjes zet. Dus als ik hier op een volgende regel wil beginnen, dan moet ik ronde haakjes gebruiken. En sluit de ronde haakjes. Zo, op die manier. Nu, ik wil die hallo drie keer afdrukken. Met drie verschillende namen. Dan zou ik dus ook een array moeten hebben met drie verschillende namen. Konst, hoe ga ik die noemen? K3 misschien, is gelijk aan een array, vierkante haakjes, met voornaam, Karen, achternaam, dame. En ik ben mijn accolades kwijtgespeeld. Hier zijn ze terug. Komma. Volgende is kristel. Verbeke. Oei, dat was niet de bedoeling. Hier moet ik zijn. En de laatste, hangt er een beetje vanaf hoe oud dat u bent. Hè. Als u tot de echt ouder behoort, dan is het Kathleen arts. Dat zijn mijn drie namen. Dus nu wil ik die hallo hier drie keer krijgen met... Kristel en Kathleen. Hoe doe ik dat? Wel, daarvoor heb ik JavaScript nodig en JavaScript in JSX. Ga ik terug opnieuw die um, accolades gebruiken. Hoe doen we dat dan meestal? Wel, k3.map. Neem de array k3 en map die naar een andere array. Want we kunnen binnen in UL kunnen we ook een array van elementen zetten en op die manier kan hij meerdere elementen gaan zetten binnen in die UL. Dus ik ga die mappen. En om te mappen moet ik dan een arrow-functie meegeven. Waarbij dat ik zeg, mijn huidig object, ik wist alleen Kathleen, uh, noem ik z, En in mijn arrow-functie ga ik nu zeggen, ik ga hier hallo uh, genereren. Ik zal misschien ineens mijn hallo al sluiten. Waarbij dat de voornaam gelijk is aan wat? Wel, ik zit hier terug in JSX. Om te verwijzen naar een JavaScript-variabele gebruik ik accolades z.voornaam. En achternaam is gelijk aan accolades z.achternaam. Dus op die manier. Dus k3.map maakt een nieuwe array aan met drie hallo-elementen, waarbij dat z.voornaam en z.achternaam zal verwijzen naar de drie namen die hier vermeld staan. Save. Refresh. Karen, kristel en Kathleen, hier staan ze. Dus dat, dat is ook al uh, redelijk goed. Dan misschien nog één dingetje. Ik zou hier graag uh, een vierkantje gebruiken als, uh, als bullet in plaats van een rondje. Wel, daarvoor ga ik ook een aparte list style declareren. En een style moet met behulp van een object worden gemaakt, waarbij dat ik list style type. Style type ga invullen. Maar. Dit kan ik niet gebruiken als key, als property voor een object, omdat ik met dat minteken zit. En Minteken wil zeggen trekt twee dingen van elkaar af. Dat moet vertaald worden naar min kleine s wordt hoofdletter s. Dat moest een t zijn. En min kleine t wordt hoofdletter t. Welke waarde? Dat moet een square worden. Square, zo. dat is mijn list style en nu kan ik bij mijn ul kan ik zeggen dat de style gelijk moet zijn aan wat de variabele de constante list style. dus weer accolades list style ctrl s refresh en dat ziet er goed uit Liststyle list type square en we zien hier ook vierkantjes verschijnen voor de drie verschillende elementen die hier aanwezig zijn dus hier heeft u nu wat inzicht gekregen, hopelijk, van hoe dat React uiteindelijk in de browser werkt. We gaan hier zorgen dat we de juiste libraries geladen hebben. We maken React elementen aan, maar dat doen we niet via React create element, maar dat doen we door ISX code te gebruiken. En vanuit die ISX code kunnen we terug naar JavaScript gaan door accolades te gebruiken. Dat is eigenlijk in grote lijnen wat er gebeurt wanneer dat u react gebruikt achter de schermen dus wanneer het de react gaat gebruiken um, ja op een op een um, primitieve manier laat we zeggen u gaat het waarschijnlijk nooit zo doen is ook niet echt efficiënt hè? want zoals ik al gezegd heb door het feit dat we hier hebben meegegeven type is text slash babel wil dat zeggen dat hij de pagina moet inladen de javascript code moet gaan vertalen via babel en pas dan kan hij beginnen met heel de pagina te tonen niet echt de meest efficiënte manier van werken maar hopelijk ziet u wel wat er achter de schermen gebeurt en wanneer we later dan uh, React gaan gebruiken aan de zuiverkant om te zorgen dat we dit soort van code automatisch gaan genereren, dan heeft u hopelijk al wat inzicht waar dat we juist naartoe willen gaan.